In deze video laat ik zien hoe je in Moodle een label kunt toevoegen. Een label, dat is een voorbeeld van een bron of activiteit die je kunt toevoegen... ...door te kiezen voor activiteit of bron toevoegen. Zie je deze optie niet in je cursus, dan moet je eerst nog even klikken op zet wijzigingen aan. Dat heb ik intussen al gedaan. Ik klik op activiteit of bron toevoegen en ik kan hier kiezen voor allerlei verschillende opties... ...die ik zelf heb aangeduid met een ster... Standaard kom je in het scherm Alle terecht uh, en zodra je hier ergens op een stelletje hebt geklikt, dan ga je dus naar deze pagina. Ik heb label bij mijn favorieten staan. Een label is vooral bedoeld voor het weergeven van korte uh, elementen op je pagina. Dat kan gewoon tekst zijn, dat kan ook uh, een video zijn of een afbeelding. En uh, elk label is dan een los element wat je ook zou kunnen verplaatsen uh, tussen de verschillende pagina's of op je pagina zelf. Zodra je wat grotere hoeveelheden uh, ja, tekst en, en, en zaken bij elkaar hebt, dan zou ik ervoor kiezen om daarvoor de optie pagina te gebruiken. Die staat hier. Maar ik ga laat, laat nu even zien hoe het bij label werkt. Klik op voeg toe. En ik krijg meteen het bewerkscherm waarin ik een tekstvak heb. En dat tekstvak is eigenlijk alles waarin je uh, aan het werk gaat. Het tekstvak is ook uit te klappen met dit pijltje. Dan zie je dat er best wel veel opties in zitten. Het lijkt veel op de opties in een tekstverwerker. Je kan de tekst groter, kleiner maken, vet drukken, schuin, onderstrepen, doorstrepen. Er zitten inspringingsmogelijkheden en uitlijnmogelijkheden in. Een tabel kun je toevoegen. En hier zie je opzommingstekens en nummer, genummerde lijst, koppelingen. Hier kun je een afbeelding of een videobestand toevoegen. Je kunt ook zelf een opname ter plekke maken, een audioopname. Of ook een video opnemen. Um, ik zal laten zien hoe je bijvoorbeeld... Ik zal eerst gewoon een stukje tekst typen. Dit is een voorbeeld. Tekst. En hieronder wil ik bijvoorbeeld op mijn pagina meteen een video laten zien. Dan kan ik hier op dat audio- of videobestand invoegen, klikken. En dan heb ik een bron URL nodig. Uh, ik heb een uh, videootje gevonden op YouTube. Ik klik hier en ik plak hier de link. En ik zeg media toevoegen. Nu zul je zien dat hij hier alleen de link toont. Maar op het moment dat ik onderaan de pagina klik op bewaarde wijzigingen, dan zal die dat omzetten naar een afspeelvenster. Je ziet hier dat die video nu is toegevoegd. Deze gaat toevallig ook over een label, alleen is deze in het Engels. Uh, op het moment dat ik die afspeel, dan kan ik hier ook onderaan rechts nog het uh, scherm vergroten. Dus dan heb ik eigenlijk uh, als student gewoon een prima zicht op de inhoud van die video. Het label is vervolgens uh, nog weer verder te bewerken. Hierboven aan rechts bij Bewerkinstellingen. Dan kom ik weer terug in het scherm waar ik net was. Je kan het zichtbaar of onzichtbaar maken via ditzelfde scherm. Je kan het ook kopiëren. Dus dan heb je er meerdere die je ook weer kan verplaatsen. En dat doe je met de pijltjes die hier staan. Dus een label is een mooi eenvoudig element om snel content toe te voegen aan je cursus.